Hey, leuk dat je meer wilt weten over Kuske. Ik ben Sita, co-founder van Kuske. Beleggen heb ik altijd al interessant gevonden. Ook met oog op financieel onafhankelijk zijn. Ik merkte dat steeds meer leeftijdsgenoten diezelfde gedachten hadden. Beleggen vonden ze wel interessant, maar ze vonden dat ze te weinig kennis hadden. En het was lastig zoeken naar de juiste informatie. Om die redenen heb ik dit onderzocht tijdens mijn studies. En nou ja, zo is Kuske ontstaan. Het is een talkshow speciaal voor de nieuwe belegger. Voor jou dus. Lekker simpel, duidelijk, onafhankelijk, maar voornamelijk ook leuk om naar te kijken. Het behandelt beursnieuws, het geeft je tips, processen worden duidelijk gemaakt, er wordt gespart met professionals en het bevat spellelementen. Kortom, duidelijke taal, eigen tijd en voor iedereen toegankelijk. De show zal via YouTube gedeeld worden en tevens te beluisteren zijn als podcast en te lezen als blog. Daarnaast zullen de onderdelen van de show apart gedeeld worden op Facebook en Instagram. Ook dienen deze socials als middel om meer te weten te komen over beleggen. Wil jij ook beginnen met beleggen? Of beleg al? Blijf dan op de hoogte. Volg ons op Instagram of Facebook en subscribe alvast op het YouTube-kanaal van Kuske. Kom ook naar de masterclass Kuske inspireert de New Investor in de paarse zaal om 15.30 uur. Hier delen Lieke van Millennial Mindset, Veronique van Young Trader en Kevin en Jordi van Swing and Day Trading Masterclass hun kennis en ervaring. Let's go.